De kwaliteit van zorg staat onder druk. Het aantal mensen dat zorg nodig heeft neemt toe, terwijl tijd, geld en personeel beperkt zijn. Hoe verhogen we de kwaliteit van de zorg en houden we de zorg tegelijkertijd betaalbaar en toegankelijk voor iedereen? Hiervoor werken alle partijen uit de medisch-specialistische zorg samen in het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. Soms is niet bekend welke zorg de beste is. Daar is al steeds meer aandacht voor. Met zorgevaluatie en gepast gebruik van zorg kunnen we patiënten de beste zorg bieden en de beperkte tijd, geld en personeel optimaal inzetten. Maar wat is dat eigenlijk, zorgevaluatie en gepast gebruik? Grofweg is de zorg in drieën te delen. We leveren zorg die bewezen effectief is. En we leveren geen zorg die geen meerwaarde heeft voor de patiënt. En weten we dit eigenlijk nog niet? Dan onderzoeken we welke zorg, op welk moment, ...voor welke groep patiënten meerwaarde heeft, oftewel of deze effectief is. Door gebruik te maken van de kennis uit dit onderzoek leveren we dan alleen nog zorg... ...waarvan we weten dat hij meerwaarde heeft voor de patiënt. En zo krijgen patiënten de bewezen beste zorg. Er waren al veel losse initiatieven om zorg te evalueren en nieuwe kennis in de praktijk te brengen. Die verbinden we tot een samenhangend geheel, de cirkel van gepast gebruik. De cirkel start bij het agenderen van bestaande zorg waar we meer kennis over nodig hebben en waar dus nog meer onderzoek naar gedaan moet worden. Onderzoekers, zorgverleners en patiënten doen er samen onderzoek naar met een zorgevaluatie. Daarmee stellen we vast welke zorg de meeste waarde heeft voor de patiënt. Zorg die bewezen meerwaarde heeft implementeren we in de dagelijkse zorgpraktijk en we monitoren of dat ook echt gebeurt in alle ziekenhuizen en klinieken. De cirkel van gepast gebruik verbindt allerlei activiteiten die de kwaliteit van zorg bevorderen. Zoals richtlijnen opstellen, het verzekerde pakket vaststellen, inkoopafspraken over de zorg maken en vooral de dagelijkse praktijk van zorgverleners. Zo wordt de cirkel ingebed in het zorgsysteem en werken we vanuit onze gedeelde kennis en expertise samen aan deze verandering. De beweging die al jaren in de zorg is ingezet, krijgt daardoor meer vaart en impact. Met die beweging maken we van de cirkel een cyclus en ontwikkelt de zorg zich op elk vlak tot een continu lerend systeem. Zo blijven we de kwaliteit van onze zorg verbeteren en houden we de zorg tegelijkertijd betaalbaar en toegankelijk voor iedereen. Wil je meer weten? Kijk dan op onze website.